Ik sta hier in Katwijk voor de Dorkaswinkel, waar ik straks een aantal medewerkers ga ontmoeten. En we verwachten ook bezoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we hopen samen te gaan praten over geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Als organisatie zijn wij heel erg gericht op uh, individuen en gemeenschappen, daar werken we mee. En we kijken er naar hoe kunnen we samenwerken met gemeenschappen om, om hen te laten bloeien. En dan werken we vooral in gebieden uh, waar het gaat om uh, gebieden waar armoede is, waar uitsluiting is en waar crisis is. Het mooie eigenlijk was dat ik erachter kwam dat... Uh, ...dat de aandacht voor de mens, niet alleen de fysie, met hun fysieke noden, maar ook met de psychische noden... ...dat ik dat eigenlijk terug zag in de hele organisatie. Ikzelf zit uh, heel erg direct betrokken al meer in het Midden-Oosten. En he, daar, daar doen we echt best wel uh, heel intensieve psychosociale ondersteuning ook. Echt met, uh, uh, ja, vanuit onze community centers in Libanon. We hebben daar gewoon een groot team van uh, vrijwilligers uh, bij elkaar gebracht die aangestuurd werden dan door de professionals en we begonnen met een training op het gebied van eerste hulp bij psychische nood. We kennen natuurlijk allemaal eerst hulp bij ongelukken, maar er is ook training beschikbaar over eerst hulp bij, bij psychische nood. Kinderen waren ook echt heel erg getraumatiseerd ook. En we hebben met kinderen bijeenkomsten georganiseerd om hen te helpen om te identificeren. Hoe voelt stress? Hoe kan ik dat uiten? Hoe kan ik daarover communiceren? en Hoe kan ik daar ook mee omgaan? Op een gegeven moment werd er ook heel specifiek de vraag gesteld, maar wat doen jullie eigenlijk in Nederland? En toen was ik toevallig net bij een winkel geweest. Daar zag ik gewoon hè, datzelfde thema van Gemeenschappen, mensen die verbinding krijgen met de gemeenschap vanuit die winkel naar elkaar omzien. Een stukje zingeving door vrijwilligerswerk. En ik dacht van ja, dit, zit, dit, dit is ook in Nederland doen we dat. Er zijn die mensen die hebben een achtergrond of een uh, minder zwaar achtergrond. Maar er zitten bijvoorbeeld heel veel weduwvrouwen. En uh, die hebben, doordat ze hier nu dagdelen werken, hebben ze ineens, uh, ja, een soort zinvoller leven kregen want ze zien er heel erg aan uit en, en ze worden vriendinnen onder elkaar. Wat, doe je wat, wat, is er, wat maakt het nou leuk? Wat maakt het nou leuk? Uh, nou, ten eerste dat je weet dat je het voor een heel goed doel doet. Dat, uh, ja, dat neem ik altijd mee als ik hier naartoe ga. Van, we doen het niet voor onszelf, we doen het voor onze naast in, de, in Afrika. En, uh, ja, en het, het met elkaar werken als vrijwilligers is heel gezellig en met de klanten omgaan. Mensen zijn altijd zo enthousiast en blij. Monique en ik die werken voor buitenlandse Zaken. En we houden ons bezig met uh, geestelijke gezondheid en psychosociale steun. En dan met name in het buitenland. Hè. Dus als uh, uh, mensen hebben iets ergens meegemaakt. En, uh, komen er in een oorlogssituatie, crisis of natuurramp. Uh, wij vinden het heel belangrijk uh, dat, dat deze mensen gewoon goede psychische hulp hebben. Uh, meestal geven we, traditioneel, hè, geven, geven een tent, onderdak, voeding, medicijnen. Maar er is weinig aandacht voor wat hier gebeurt. En dat is juist heel erg belangrijk. En uh, dat is iets wat minister Sigrid Kaag heeft dat, uh, heeft dat, had snel al die visie en dat heeft zelfs belangrijk. ...punt gemaakt, een belangrijk thema in haar uh, beleid en uh, daarmee proberen we de rest van de wereld ook mee te krijgen. En dat, die vinden het intussen ook heel erg belangrijk. Nou, we zijn dus heel blij om hier te zijn, omdat we weten dat DoorCras heel veel aandacht ervoor geeft. Uh, aandacht voor heeft en aandacht aan geeft. Dus ik vind het heel leuk om daar iets over te horen, hoe het is om hier te werken, wat dat voor jou betekent. Dus ik wil eerst mij voorstellen, ik ben Arpine en ik kom uit Armenië. Wij zijn al 11 jaar in Nederland en de laatste twee jaar pas wij mogen in Nederland blijven. Waar ik ben ontzettend blij met mijn hele familie. En ik heb twee dochters, een man en na de vlucht we hebben we heel moeilijk gehad. Nu we hebben we eindelijk een verblijfvergunning. We mogen in Nederland blijven en wij beginnen gelijk een vrijwilligerswerk doen. We hebben twee keer gevangenis meegemaakt. Mijn man zat in 2012 zes maanden in gevangenis om terug te sturen. Door deze hij kreeg ook uh, problemen, uh, psychische problemen. Want wij zijn een heel hechte familie en opeens. Op een dag afspraak van de advocaat, wij zijn uit elkaar gescheiden, opeens en wij verwachten het niet. en zo. Maar uh, uiteindelijk kwam na zes maanden hij kwam terug, maar met psychische problemen. Is, hij durfde niet naar buiten te gaan en zo. Maar hier, hij is heel erg opgeknapt. Moet ik zeggen, het is echt door de werk. Hij, was, hij voelt zichzelf nuttig, maar vroeger durfde hij durf niet echt. Uh, hij ging alleen naar afspraak met een psychiater en naar huis. Niks meer. Maar nu hij bloeit en onze kennissen als zagen hem zeggen ja wij kennen die persoon niet hij is zo erg veranderd Zochtend. ik ben vrolijk als ik kom binnen het is helemaal onze wereld veranderd het is ook je vergeet jou alle problemen je laat alles buiten de deur en heer je kan gewoon genieten en wij komen hier heel graag. Ik word ook vrijwilliger hier als ik dit hoor. Welkom. We zijn nu aan het eind gekomen van, van deze interessante bezoek uh, en we hebben een hele mooie community hier gezien in, in Katwijk waarin echt aandacht is voor uh, ook de behoeften van uh, specifieke mensen hier in de, in de omgeving uh, door uh, brood uit te delen uh, maar ook uh, vrijwilligers die om elkaar geven en die een stukje zin geven hebben in hun leven uh, wat ook eenzaamheid kan voorkomen en uh, ja, naar elkaar omzien en dat valt allemaal onder eh, psychosociale ondersteuning. En op dezelfde manier, op een andere manier misschien, al naar gelang de behoeften in hè, de specifieke communities, doen wij dat ook in onze landen.